Hey, hallo. Ik ben Maurice van MBO Mediawijs. en dit filmpje gaat over screencasten. Screencasten is het opnemen van je beeld. En in dit filmpje ga ik jou uitleggen wat je er allemaal mee kan. Screencast is een heel handige app. Het is echt mijn favoriet. Uh, niet alleen omdat je je Scherm kan opnemen, maar vooral ook de edit-functies van deze app zijn heel erg handig. Dat ga ik je zo laten zien. Um, ook kun je zo makkelijk delen, een functie die ik wat minder gebruik. Ik zet de mijne gewoon eigenlijk op YouTube en inderdaad, dat gaat best handig. Um, er zijn eigenlijk twee versies. Um, ik heb zelf de versie gekocht voor 15 dollar per jaar en Um, ja, dat heeft echt wel een aantal voordelen. Uh, de gratis versie: uh, heb je bijvoorbeeld een, uh, um, een watermerk over je scherm. En kun je niet zo heel veel uh, editen. Uh, de betaalde versie heeft dat allemaal wel. Ik zal er straks iets van, uh, van laten zien, zoals gezegd. Nou, hoe werkt het als je hem. Uh, hebt geopend kun je gewoon simpel op record uh, drukken. Je krijgt dan uh, wat lijntjes uh, in beeld zodat je precies kan zeggen nou wat wil ik uh, laten zien. Um, ik haal meestal uh, tot hier omdat dat uh, bovenste gedeelte niet echt uh, interessant is uh, vaak. Um, je ziet mij ook hier nu uh, rechtsonder in beeld uh, uh, verschijnen. Uh, ik kan er ook voor kiezen om het uit uh, te zetten of zelfs uh, helemaal alleen te uh, te op te zitten. Ik schrik er gewoon van als ik mezelf zie. Ik maak mezelf maar gelijk weer klein. En um, dan laat ik zien wat er gebeurt als je op de record-knop -druk drukt. Je krijgt even drie seconden de tijd. En dan kun je een filmpje maken. Stel bijvoorbeeld uh, mensen weten niet hoe je lessen over big data kan vinden bij uh, mbo-mediawijs. Nou zeg, nou ga gewoon naar de mediawijsheid uh, uh, lessen. Uh, zoek uh, in de zoekfunctie big data intypen. Nou, en dan zie je dat op dit moment uh, er twee lessen uh, zijn die zullen ongetwijfeld worden uitgebreid uh, komende tijd. Goed, um, ik kan het filmpje weer stoppen en dan druk ik op done. En dan is hier eigenlijk mijn hele recording van 33 seconden is dan uh, in beeld. Ik kan hem uh, meteen bewaren of naar YouTube uploaden. Eventueel een screencast o met ik, ik doe dat zelf eigenlijk nooit zo goed. Maar soms wil je toch even wat, wat editen. Hè. En dan moet je even zoeken hier bij de tools. Er uh, zijn best wel veel, veel uh, mogelijkheden. Um, je kan het volume kun je nog uh, aanpassen. Overgangen tussen andere filmpjes uh, kun je uh, erin uh, stoppen. Uh, ik gebruik zelf de blur functie wel eens. Als ik uh, mensen of uh, uh, nou ja, namen van bepaalde studenten in beeld zie je, wat ik liever niet heb dan kan ik die mooi, mooi eruit, uh, eruit halen uh, genoeg uh, mogelijkheden ik zal ze niet allemaal uh, noemen maar eigenlijk uh, hebben ze dezelfde uh, mogelijkheden als een uh, simpel edit programma dus die krijg je er mooi, uh, mooi gratis bij oké okay. nou dat was het uh, voor nu uh, bedankt voor het kijken en uh, tot snel